Mm. Ja, maar ik ken een verhaal dat. Iemand vertelde me ooit dat. Ja, daar gaan we. En dat is een traditie, de FOSS-story. De Friend of a Friend-story. En die speelt in een paranormale verschijnsel een hele grote rol. Mm. Iedereen kent wel een huis waar een heel groot probleem is geweest. Omdat het met glaasjes heeft gedraaid en de ramen zijn eruit gevlogen. Mm. Alleen het huis zelf, uh, uh, dat niet. Ja. Ja. Je zei ook al eerder van, uh, dat wij hier in het Westen denken dat boeddhisme geen religie is. De kern mm. is, is de meditatie. Uh, mm. Maar dat zien ze dus ja, in Azië heel anders. Azië, wel ja, heel anders. Ja. Hoe werkt dat? Ja. Um, het heeft te maken met wat wij me, ons bij religie voorstellen. Mm -hmm. Als de term religie valt, dan denken mensen heel snel aan dingen die niet mogen. Hè, allerlei restricties. Ze denken aan strenge leefregels, mm -hmm. hè, uh, spijswetten, uh, nou ja, god de islam natuurlijk tegenwoordig, die dan altijd in heel, heel, heel, heel kwaad daglicht uh, staat. Mm -hmm. Fundamentalistische christenen. Jehovah's, uh, incestverhalen. Weet je, de religie is meteen iets negatiefs. Bij spiritualiteit gaan de mondhoeken omhoog. Dan mm -hmm. zie je mensen glimlachen. Mm -hmm. Zei dat spiritualiteit weer een beetje op zijn retour is. Uh, Lichaamsgericht werk neemt het nu over. Maar uh, Boeddhisme werd niet als religie beschouwd. Maar dan vallen termen als filosofie of levenswijze. En dat had ermee te maken dat uh, in het Boeddhisme God niet centraal stond en staat. En dat is waar. Ja. God, het goddelijke staat niet centraal. Je hebt ah, ook niet wel eens de zeggen. claim gehoord dat er geen god is binnen het boeddhisme. Ja, het zit er juist helemaal vol mee. Okay. Jok vol alleen. We zijn er heel selectief in het westen mee omgegaan. Goden mm. doen niet mee. We hebben al die goden eruit gelaten. Mm. Dus, dus wij zeggen dat het boeddhisme atheïstisch is. Terwijl als je in Azië komt, zit jok vol goden. Als ik met mijn toeristen in een boeddhistische tempel sta... Daar komen een heleboel goden tegen. Ook op de markt waar ze de beelden verkopen staan heel veel uh, godsbeelden. En dan zeggen de mensen in mijn groep, ja, maar ze geloven toch niet in God? Dit is toch inconsequent? Dan gaan wij witneuzen weer uitmaken wat die mensen moeten doen. Op, wow. Als op de markt staan in India. Uh, ja, in in ja. ja, in Thailand. Heel veel hindoe-goden altijd meedoen in, in de tempels. Dat mag dan niet, want ze zijn boeddhist en dus mag God niet meedoen. Hey. Dat maken die mensen zelf van uit. Mm. Dat ben je dus heel erg oordeel vanuit een soort norm die wij hier bedacht hebben, beoordelen wij andere volkeren. Ik ben in Sri Lanka een keer een monnik tegengekomen die uh, sprak goed Engels, die zei een beetje vermoeid: Waarom vragen jullie het altijd of boeddhisme een religion is? Dan denk ik: Ja, dat komt omdat we al die verschillende woorden hebben. Religion uh, is, uh, of spirituality is tegenwoordig een kwalificatie, mm -hmm. hè? Dat, dat vinden we mooier dan religie. Uh, spiritualiteit vinden we een vinden we mooie term, filosofie vinden we een mooie term, maar religie, ja, dan moet je weer dingen geloven. Ja. En zegt men heel vaak, bij boeddhisme hoef je niks te geloven, want je ervaart het. Maar ja, dan gaan we alweer, dat is alweer een hele lastige kwestie dit. Maar deze monnik zei tegen mij, ik word er zo moe van. Waarom mogen de andere vier, hindoeïsme, christendom, joden en islam, wel een religie zijn? En mogen wij alleen maar een filosofie zijn? Of een way of life? Of... Uh, ja, spirituality. We willen ook een serieuze religie zijn. Hmm. En het is natuurlijk zo dat dat dringend. Dus waar wij hier zeggen, het is geen religie omdat ja. we denken, omdat we vinden, dan is het beter. Beter? Is dat juist daar een disqualificatie. Ja. Als wij vasthouden aan het geloof in vijf wereldreligies, wat hmm. we dus in het Westen heel duidelijk doen, dat geloof in vijf wereldreligies, dat er vijf wereldreligies bestaan, is trouwens een product van de koloniale periode. Hè? Hmm. Dat is echt zo toen men de koloniën, het gedachte van de koloniën. ...in uh, kaart ging brengen. Toen kwamen de verhalen over vijf wereldreligies. Als je zegt vijf wereldreligies, dan zeg je dus ook dat de oude Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika... ...en Afrika, voor de komst van het christendom geen religie hadden. Nou ja zeg, dat zijn waardeoordelen. Alsof die mensen niks, niks, niks geloofden. Want de wereldreligies, de vijf, en de vijf waar we het altijd over hebben, mm -hmm. zaten niet in Afrika. Ja, de islam zat natuurlijk in Noord-Afrika, ja. maar niet... Ja, bij Zuid-Sahara een beetje, maar niet, niet, niet helemaal in het diepe Zuiden. En Noord- en Zuid-Amerika, helemaal niet. Wat voor religies religie zaten daar dan? Ja, God de Mayas, de Incas, ja. uh, Noord-Amerikaanse, de Native Americans, die allerlei uh, shamanistische rituelen, uh, uh, geloofsvoorstellingen hadden, dat ze allemaal geen religie zijn. Ja. En tegelijk hoor je zeggen, religie is deze mens eigen. Hè, dit, dit type ja. mens eigen. Maar volgens mij, is, ik zou zeggen, die, die verdeling van vijf religies gaat om de huidige bestaande vijf religies, die ja, maar de vijf, vijf grootste. Maar ja, de vijf grootste, maar zelfs dan. Hè? Maar, maar dat we ze dus in die vijf geloven, is in de koloniale tijd ontstaan. Ja. In die tijd. Dus we, we, we, we plukken die erfenis, wat dat betreft. Er zijn zo'n wetenschappers die zeggen, we moeten dat gewoon loslaten. Als ik, als ik, uh, de religies van Azië opnieuw zou mogen indelen, dan zou ik een aparte religie maken van het goddelijke koningschap. Het goddelijke koningschap. Ja, de koning die als vertegenwoordiging van de bovenwereld, uh -huh. en vertegenwoordiging van de hoofdgod of iets dergelijks, op aarde zijn pendant is. De keizer van China, uh -huh. die regeert als de Poolster. De Poolster is het centrum van de, de nachtelijke hemel. Alle sterren draaien daaromheen. Ja, zelfs de swastika's ontstaan al Waarschijnlijk uit de sterren weer het grote Beer, verbonden aan de Poolster in de vier stadia van de nacht. Uh -huh. um, de, de, alles draait om de keizer, zoals de sterren draaien om de Poolster. Hmm. En de koningen van Cambodja, de koningen van Thailand, dat zijn goden. Uh, op het ook hebben we in Thailand Rama de waar Sri Lung kwam. Nou, die heet niet voor niks Rama. Rama is de incarnatie van de hindoe god Vishnu, op aarde verschenen om het boeddhisme te beschermen. Een hindoe god die op aarde uh, verschijnt om het boeddhisme te beschermen. En zo kan ik talloze voorbeelden ja. geven. Dus die, die verdeling van vijf religies is, uh, Eigenlijk, klopt niet helemaal, want nee. het is gemaakt door... Uh, door, door door ja, mensen die, die ja. er buiten stonden en eigenlijk niet een goede interne kennis hadden ja, van de verschillende ja, religies. En hun eigen criteria op de religie loslieten. Bijvoorbeeld uh, God, heilige schriften. Mm -hmm. uh, he, want, want van de drie oude religies, uh, jodendom, uh, christendom, islam en die volgorde, kenden we allemaal een, een oud en een nieuw geschrift. Mm. He, dus, dus, uh, van het, uh, Heeft de Koran ook een oud en nieuw geschrift? Uh, de Koran en de Hadith. Ja. Ja, het loopt niet helemaal parallel, maar een beetje wel. Hè? Ja, zo en zo heeft uh, ja, het Jodendom uh, de, de, de, de, de Torah en de Tolmoed uh -huh. en het Christendom het Oude Nieuwe Testament. Uh -huh. en ze hebben allemaal twee van die geschriften. Dus wat deed men in Azië? Men ging bij het Hindoeïsme ook dat zoeken. Nou, een oude heb je zo gevonden, de weda of iets dergelijks, maar de nieuwe, dat was ingewikkeld. Ja, het idee dat was, dat is een ja, religie ook Dat ze allemaal te hebben. Ja. Daar hebben de drie oude ook, dus moeten zij ook hebben. Ja. Dus wat kreeg je? Ja, de Veda, ja oké, okay, nou een nieuwe. Uiteindelijk zei je, ja, nou, dan maar de Bhagavad Gita. Ah. Nu heeft de Bhagavad Gita de naam Nieuwe Testament van het Hindoeïsme. Maar dat is zo koloniaal als wat, om, het, om, het, om ja. het zo te zien. En wordt het op dit moment nu ook zo daar, vanuit daar ervaren, van ja. binnenuit? Ja. Dus dat die koloniale categorisering in ja. principe... heeft uh, heeft wel uh, vrucht gedragen. Nu is de Bhagavad ja. Gita... Uh, heeft dat negatieve effecten voor de religie of voor, uh, voor de... Voor de beeldvorming. En ook voor uh, ja, wat men met teksten doet. En ook, de Bhagavad Gita uh, wordt door heel veel mensen als een hele fraaie tekst gezien over de onsterfelijkheid van de ziel en het goddelijkheid, et cetera. Maar het is ook een tekst die het kastenstelsel in stand houdt. Het kastenstelsel, het kastenstelsel. kastenstelsel ja. Kastenstelsel, dat, ja. Dat, dat staat er letterlijk in. Je moet de dharma van jouw positie, van jouw kasten goed doen. Um, het is beter om die uh, van je eigen positie slecht te doen dan die van een ander goed. Nou ja, zeg. Hoe Dat ja, eh, ik niet Bij dan. iedere kaste, bij iedere stand, bij iedere kaste hoort een specifieke dharma. Ja. Dharmanen doen de rituelen, verdedigen het land, Vaishyas zijn handelaren en boeren, shudra's zijn de dienaren. Als je in zo'n club geboren bent, moet je die verplichtingen doen. Ja. En het is beter om die slecht te doen, dan die van een ander goed. Dus als een dharmaan. Ah, oké, okay, dus ja. je, je moet je binnen je kaste gedragen. Binnen je kast gedragen. Dus binnen het boeddhisme is het niet, is het, er is geen gebrek aan hiërarchie, er is juist... Een heel sterke hier. Ja, dit is, dit is weliswaar hindoeïsme. Sorry, maar, ja. <coughs> maar boeddhisten in India deden daar ook aan, hoor. Ja. Dus boeddhisme is niet anti-kastenstelsel. Dat denken mensen heel vaak, maar het is helemaal niet waar. De Boeddha was tegen kasten binnen zijn monnikengemeenschap. Mm -hmm. Maar niet eh, als het ging om de gewone leken aanhang. Daar werden de kasten gewoon gehandhaafd. Mm. Maar er is ook een heleboel wishful thinking dat de Boeddha tegen het kastenstelsel was. Nee, dat blijkt nergens uit. Dat is iets wat, wat, wat men heel graag wil en wat... De theosofen zeiden dat weer. Ja, maar hebben de theosofen en de nazi's die hebben het altijd gedaan hoor. Dus, mm -hmm. dus, uh, die, uh, daar komt het uit voort. En het komt ook voort uit uh, ja, Ambedkar. Ambedkar was een politicus in, die zat in de kabinetten van Gandhi. Mm -hmm. Hij was zelf van hele. Uh, ja, dat dus niet, is niet Gandhi maar Nero, want Gandhi was toen al doodgeschoten. Maar hij zat in uh, hele lage kasten, de maagkasten. En hij was bijzonder intelligent, opgepikt door een van zijn leraren, die hoogkasten was en hij heeft in Amerika gestudeerd, et cetera. werd een van de ministers in het kabinet Nehru. Ja. En uh, hij was van lage kasten, zijn personeel op zijn kantoor, wat van hogere kasten was, gaf hem de documentmappen nooit in handen, maar liet het op de tafel vallen, want de onreinheid werd anders overgedragen. Ja. terwijl die man wel de minister was. Nou, Deze Ambedkar was ervan overtuigd dat de Boeddha anti-kasten was, en hij is vlak voor zijn dood, hij heeft hij dus zich bekeerd tot het boeddhisme. En nu kom je in India nog wel eens boeddhisten tegen, uh, Indiaanse boeddhisten zijn bijna altijd volgelingen van Ambedkar, maar daarmee ook bijna altijd mensen van extreem lage afkomst. Ja. Dat wel. Dus wat je ziet in principe is dat die theosofen een idee hadden over ja. uh, gelijkwaardigheid en uh, ja. uh, dat soort dingen, en dat projecteerden op, op. op ja. het boeddhisme. Ja.